Mirjam vlogt wel kijkers Ik ben Mirjam En ik vind het leuk dat jij Weer kijkt naar een nieuwe video Jullie gaan nu kijken Naar de Vierde Griekenland vlog volgens mij inmiddels En in, in deze vlog uh, ja, Doe ik een beetje van alles en nog wat Maar ook de GoPro test Onder water voor de eerste keer Veel kijkplezier. Het lijkt wel dat is niet grappig. We gingen dus geld pinnen, want uh, al die excursies kosten natuurlijk geld. En toen kwamen we dit tegen. Dit, helemaal in de roze. En het heet Dream Cream. En Jo is al aan het kanen. <laughs> Moet je kijken hoe schattig, dit is echt te schattig voor woorden. Dan krijg je een ijsje en een berenkoekje. En ik had uh, Hoe heet het nou ook weer? Banoffee. Banoffee. Banoffee pie. En ik heb cheese. En jij uh, check. check. check. Oeh, het oh, is wel heel lekker. Echt verrukkelijk. Ja. Ook een hele goede. Moet je naartoe als je in bent. Ik heb mijn juiste therapie gevonden. Kijk. <laughs> Ice cream therapy. Ik wist dat ik therapie nodig had, maar ik wist alleen niet wat voor therapie. Nu weet ik: deze therapie is goed voor mij. Zo zie ik eruit met lang haar. Het oh, voelt echt vies, jongens, als je dat niet gewend bent. Ui, We zijn hier in een winkel, jongens. We snappen dit niet. Als iemand deze gewoonte van Griekenland snapt, vertel mij hem alsjeblieft voor my best friend. Ik niet begrijp. Heel raar hier in Griekenland. Billen en zo. Dat is heel vreemd. Ja, ik snap het niet. Snap jij? Het is komisch, maar ik snap het niet. Oh, deze zijn wel leuk. Enkelbandjes. euro. Oh, nice. Oh, ja. Yeah leuk is? 3,90 staat hierop. Misschien oh, is alles dan 3,90? Deze is leuk. Oh, maar die dingetjes die ga je denk ik heel snel kwijtraken, denk ik niet? Nee, ja, dat valt best mee. <laughs> dat valt best mee. Zie je, helemaal de Goldilocks. Yeah. En zo'n touwtje vind ik ook wel heel leuk, oh. als je zo bruin bent. Kijk. Dat is toch leuk? Oh, die is ook leuk, ja. Die wil niet nee. zo ook leuk. Die wil zij. En jij? En jij ook nog wat. Hè? Kijk, dit is ook zo'n dubbele. Hebben we daar nog wel geld voor, joh? Nee, maar het is nu toch al op. Dus het <laughs> kan <je> niet <laughs> Nou, ga Willem los. We hebben lang genoeg voorzichtig gedaan. Deze vind ik ook wel leuk. Wat jij hebt gedaan. En die mag je ook. We zijn de hele vakantie al aan het zoeken naar een enkelbandje. We hebben er een gevonden. 3 euro... Het is nog wel prijzig eigenlijk, maar zo'n stukje Ja, beter dan 15 euro ja. 3 euro nog wat, dus die moeten we dan ook even Aan koppelen En ik zie daar nog meer van die leuke mutsjes Hier ook Wacht Je even voor de binnenin? Ja Nou is het ook jongens? Fantastisch. Ja? Ik stop die dag in je rugzak. Oh, ja. Dat oh, is goed. Alles in mijn rugzak. Ja, ga hier zo hoog, moet wel een foto van hebben. Jezus. Nou. Ja, wie koopt dit nou? Ja, ik weet wel iemand. En zo'n knol, die heeft zo eentje. Ik zit te denken om wel een hoed te doen ofzo, jongens. Want morgen gaan we naar de Vlindertun. daar moeten we heel veel lopen in het zonnetje. Hoed, hoed, hoed. Nee joh, dat is toch niks. Vindt het niks? Ik vindt het niks? Terug die hoed. Ik ben meer een, een pette uh, figuur. Even denken. <tied> Baby shark doo -doo -doo -doo -doo -doo. Baby shark Dit zijn allemaal uh, kinderpetjes. Of een hoed. Kan ja, ik wel vinden. Je? Oh, willen we zo één? Hmm. Nee, nou, dit wordt hem ook niet. Wat dacht je van gewoon? Dit. Oké. Okay. Dit jongens, is dit wat? Even terug naar de spiegel. Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Oh, ze hebben hem ook in roze. Of... Uh, Lege groen. Ik weet het niet. Nu hebben we het helemaal gevonden. Kijk. Hier hebben ze gewoon bitterballen en een croquet, Frikadel speciaal. Gewoon op z'n hollands. Een uitsmijter. Je komt hier ook van alles tegen. We gaan nu uh, op de terugweg. Wat gaan we dan doen? Oh, lunchen. Eetje. Ja, we hebben eten genoeg we gaan gezien doen. op een bord, we gaan maar, we nu gaan in zijn. Ja, maar nu gaan we eten op een echt bord. Kom. Niet op een bord aan de straatkant. Hoe zegt dat hier nog een plek voor een hotel is. Dus we gaan, uh, we gaan een carrière switch doen, joh? <lacht> ja, maar wat ik eigenlijk zag is deze gigagrote paardenbloem. Kijk nou toch. Wacht, ik zal mijn hand erbij doen. Die is echt super groot. Fantastisch. Enkel bandje omdoen. Dus hoe hem nou om de auto? Knopen. Knopen die knoop. Ja, maar hij moet eerst doen. Ik dus gooi ik in jouw tas. <laughs> ja, Ja, oké. Okay. Nou snap ik jouw dilemma. Dat zie ik nu ook. Nee, dat ga je. De trekken gewoon. Oh! Trek, op. De toontjes zijn alleen veel te lang. We're gonna have a good day! Kijk! Even kijken monument. Oh, wat enig! Oh, die van jou is veel leuker! Je heb ook zoveel dingen eromheen. Nee, dat lijkt zo. Dat lijkt net zilver, dat glimt zo, dat pauw bij jou. Ik doe hem nog een keertje dubbel, zie je? En dan een knoopje erin. Oh, wat fantastisch toch? Dit wil toch iedereen? Nee. <laughs> Dit wil toch iedereen? Het gaat alleen nooit meer af. Ik heb een schellepie erbij. Helemaal af. We hebben net een tip gekregen van een mevrouw. Uh, rode wijn en lemon. Van Talemmen. Een mixje. En ijsgrondjes. Dus we zitten gewoon aan de wijn. Zo, overdag de hele dag door. Mm. <laughs> nou, we hebben net geluncht. En je kan hier ook uh, spaghetti en stevige lunchen uh, <coughs> en al doen. Dus uh, we hebben een goede bodem gelegd voor de alcohol. Dit is weer een lekker brood. Ja. We hebben weer een dikke pens. De koffer is leeg. portemonnee is leeg, maar de pens is vol. Dat is gewoon een must tijdens een vakantie, toch? Portemonnee leeg, pen vol. Ja. Dan heb je pas echt genoten. Oh jee. Koud. Moet <laughs> yes. doen. Yes. I have to. <laughs> you have to cool off. <laughs> Daar gaan we. Hè? Wat denk jij dat deze mevrouw zei. toen ik Nederlands sprak tegen jullie? A. Ik zou er niet in gaan, want dan krijg je daar je kleppen. Zoals Jolanda zou zeggen. B. Niet doen, want je GoPro gaat ervan kapot. Of C. Oh, je bent gewoon Nederlands. <lacht> dat was wel leuk. Shit, dat is echt koud. Ja. Oh, dat is makkelijker. En <laughs> dat praten ja, ja, klopt. Ik ga mijn GoPro even testen. Oh, dat interesseert ze niet meer. <laughs> nou jullie doen. Oh, het vind echt veel eng om jullie onder water te gooien. Maar dat gaan we hoor. <laughs> Nou, ga ik toch nog meer actie ondernemen? Ik ga tafel tennissen, jongens. Want de darter was vanmorgen om 11 uur, dat heb ik gemist. Maar nu ga ik tafel tennissen. Time is point for the other. Two. You need to hit it, 3-0. 3-0. You need One more. 5 each. Uh, so ja. Yes. Yes. Okay. Dat was wel leuk. Natuurlijk heb ik niet gewonnen. Het is een eeuwigheid geleden dat ik dit gedaan had. En trouwens, dit is ook wel leuk. Dit is de achterkant van het hotel. Hoge berg en veel groen. Uh, en nu moet ik even snel mijn voeten gaan wassen. Want we gaan naar de spa. We worden gemasseerd voor een half uur lang. Nou, daar liggen we dan, Jut en Jul, te wachten op uh, meneer de masseur. Of mevrouw, dat weet ik wel niet. Want we zitten nu bij de spa en dit is de achterkant van het hotel. Zie je? En die hebben hier hun eigen privé zwembadje zo. En daar is de spa. De spa. En daar komen wij dus naar binnen en de liften staan naar boven, de trappen staan naar boven. En vanavond dus is het Abba Night. Gaan we zingen en dansen, joh. Kan die weer opstaan. Die handdoek zit volgens mij in mijn voorhoofd. Ja. Nou, dat was top. Ja. Nu moeten we nog gaan feesten. Draai jullie even om. Ga ik even mijn bikini topje. <lacht> Heb je? <lacht> ik probeer het bij bij bikini dingetje weer aan te doen, maar dat gaat niet lukken. Niet. Ik ga er niet meer bij. de Walrus! Ja. Thank you. Thank you. Bye. bye bye. We leven nog. Oeh. Hey, ja. Half, oh. Nou, gaan we nu eerst naar boven. Ja. Nou, dat was fantastisch, jongens. Mijn huis is fantastisch. We moeten ons even opfrissen. Ja. Voor de abba -Night. We zijn helemaal We zijn helemaal los voor de abba -Night. Ga los. Ah, dat kan niet. Dat kan niet. Kijk ons. <laughs> Je t'n <tenjul>. jeugd. <laughs> Wat een spul. Wat een spul. <totstuk> Jump in the water. Okay, ready for you to get in the water actually. You? We're going do it sometime. Are you ready? Yeah, I must have.